Ik ben JeNio en welkom op mijn kanaal. Op mijn kanaal ga je handpoppenvideos verwachten die ik eerst ook op mijn vorige kanaal maakte die verwijderd is omdat ik niet uit was om uh, een YouTube kanaal te hebben. Nou ik ga ook uh, top 5's maken. Je moet geen serieuze top 5's verwachten. Zo'n YouTube kanaal hebben, kan ik natuurlijk niet alleen. Dus ik ga je voorstellen aan de rest. We beginnen bij mijn moeder. Um, ja, hoi, ik... Zingen? En ja, dat was het eigenlijk. Man, je hoeft niet zo overdreven te doen. Je kan gewoon jezelf normaal voorstellen. Uh, maar goed, uh, pap, uh, wil jij jezelf voorstellen? Weinig is de friet klaar. Ik ben uh, Hans en uh, ik ben dus de vader van Janinho. En uh, ik hou van eten. Nu niet, we gaan vanavond we gaan, we gaan, we gaan gewoon lekker eten, dan moet je nu gewoon even, even laten zitten, oké? Okay? Ja, oké, okay, bedankt. Dan wil ik je nu voorstellen aan, uh, aan mijn zus. Ja, ik ben dus uh, Julia, ik ben de dus zus van Juninho, en uh, ja, ik heb eigenlijk niets te vertellen, hè? Ja, oké. Okay. Um, dan hebben we natuurlijk ook nog iemand als raamvaarman nodig. Um, Harry, uh, stel jezelf eens even lekker voor. Nou zijn we er allemaal klaar voor, Oké. Okay. Actie. Ja, ik ben uh, Harry en uh, ik ben zeg maar de regisseur en ik ben de cameraman en uh, ja, ik sta de hele tijd met dit bordje zo te klapperen en uh, dat vind ik eigenlijk best wel leuk om te doen. En uh, ja, dat is dus wat ik de hele dag aan doen ben en ik ben ook een beetje uh, de regisseur. Dus uh... Oh, dat heb ik al verteld, ja. Uh, ja, ik ben er niet zo goed in, misschien merk je het wel, maar uh, ja... Nou, ja, oké, okay. en uh, dat was het eigenlijk wel. Natuurlijk uh, heb ik ook nog wat uh, handpoppen die helpen. Um, kunnen jullie ook even, even jullie laten zien? Het zijn dus mijn handpoppen. Ik heb echt een verzameling van iets van in de 30 handpoppen. Dus uh, ja. Nou, hopelijk weet je nu een beetje wie ik ben. Veel plezier op het kijken van het kanaal.